Over een geweldig product dat ik heb ontdekt van Catrice. En het is de Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Nou, en ik ben dol op een goede concealer. Want wanneer je niet zo lekker in je vel zit, wanneer je ziek bent geweest, net zoals ik, um, of wanneer je veel stress hebt, of je slaapt gewoon niet goed, of het is druk op school, het is druk op je werk. Uh, ja dan uh, merk je dat meteen. Je ziet het aan je haar, je haar glans minder, je huid ziet er ook doffer uit. En uh, je kunt ook sneller last hebben van kringen en wallen onder je ogen. En zeker als je ook bijvoorbeeld een drukke baan hebt waarbij je vaak s'avonds moet doorwerken of wat dan ook, dan heb je sneller kans op kringen, maar dat wil je natuurlijk niet aan de rest van de wereld laten zien. En um, ik was al dol op de coverstick van de Catrice. Ik vond het echt een heel fijn product. Maar ik moet wel zeggen dat als je een dergelijk budgetproduct vergelijkt met bijvoorbeeld um, de Illumi cover van Fusion Beauty, dan vind ik dat de luxe variant eigenlijk wel wint. Maar dat merk je pas als je ze tegenover elkaar zet. De coverstick was heel erg fijn van Catrice. Um, maar. Dit product is een liquid camouflage. Dat is gewoon echt een heel ander verhaal. Ik was zo onder de indruk van de dekking en de kleur. En uh, gewoon dat je eigenlijk met dit product kun je vlekjes wegwerken. Je kunt je kringen wegwerken. Ik heb hier bijvoorbeeld een uh, rood vlekje. Dat kan ik heel mooi wegwerken met deze. En je hebt maar een heel klein beetje nodig. Ik zal het laten zien. Ik zal het eerst even op mijn hand aanbrengen. En het is zeg maar als een... Eigenlijk als een lipgloss. Volgens mij zijn het gewoon precies dezelfde verpakkingen. Maar er zit een ander product in. En ik heb er heel weinig nodig. De eerste keer dat ik dit gebruikte, pakte ik veel te veel. Want het dekt zo enorm goed. Als ik het zeg maar zo uitwerk. Het is gewoon enorm licht. Het is heel goed gepigmenteerd. En ja, je huid gaat er direct van stralen. Het licht op en het verbergt vlekjes. En het gaat ook heel gemakkelijk. Je werkt het heel makkelijk uit. Zonder dat je het eigenlijk terug ziet. En dat vind ik echt fantastisch. Ik zal het een beetje onder mijn ogen aanbrengen. Dan kunnen jullie het zien. Ik heb niet heel erg last van kringen. Maar als ik me minder goed voel, dan is het hier wel wat donkerder. En een beetje paarsblauwig achtig. En, uh, ik ben net ziek geweest, dus ik voel me niet ideaal. Normaal gesproken met concealer breng ik echt hele strepen aan. Maar als je dat met dit product doet, dan wordt het eigenlijk echt veel te veel te veel. Dus um, ik breng het heel een klein beetje aan. En ik werk het zo zachtjes uit. En je ziet al meteen dat het echt super oplichtend is. Het werkt super licht. Ik heb trouwens de lichtste kleur gekozen. Ik zou dat iedereen aanraden. Want um, het lichtste kleur werkt eigenlijk toch altijd het fijnst. En je kunt er eventueel als je het echt te licht vindt, kun je nog je foundation overheen aanbrengen. Om het net meer iets terug te brengen naar je eigen natuurlijke. Huidskleur. En als je het zo ook ziet, het ziet er meteen veel meer oplichtend uit. En veel frisser. En ik zie in één keer wel: veel... ja, ik weet niet. Je huid gaat er helemaal. Wordt helemaal eigenlijk opgepimpt. En ik vind het zo fantastisch. Um, dit product van Catrice is nog niet super lang op de markt. Hij kost iets van euro. Wat echt geen geld is. Bizar. En um, hij is ook nog eens waterproof. Dus als het straks gaat regenen. Het wordt echt minder goed weer. Dan is het gewoon ideaal om een concealer te hebben. Die ook bij een regenbaartje blijft zitten. En ik ben daar gewoon heel erg over te spreken. Ik vind het echt een aanrader. Dus als je nog een goede concealer uh, zoekt. Die ook moet camoufleren. Dan is dit echt het juiste product. Nou en als je deze product review leuk vond. Geef me dan even duimpjes omhoog. En abonneer je even op mijn YouTube kanaal. Dat zou ik echt ontzettend leuk vinden. En uh, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.